Het is nu echt zover. De Nationale Ombudsman komt naar Flevoland op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 september. We komen spreken met jullie over hoe het gaat tussen de burger en de overheid waar het misgaat, maar natuurlijk ook waar het goed gaat. En De Nationale Ombudsman is er wanneer het misgaat tussen de burger en de overheid. We willen jullie op weg helpen daar waar het misgaat en we gaan kijken wat we voor jullie kunnen betekenen. En We horen natuurlijk graag de verhalen van alle burgers en inwoners van Flevoland. Je vindt ons op zeven verschillende plekken in Flevoland. Woensdag 22 september in Emmeloord, Urk en Zwifteband. Donderdag 23 september in Dronten en Lelystad. En vrijdag 24 september in Zeewolde en Biddinghuizen. Natuurlijk houden we rekening met alle coronamaatregelen, zodat we veilig met elkaar in gesprek kunnen gaan. We zien ernaar uit om jullie snel te ontmoeten.